Ik ben Jets Plat, geboren met twee onvergroeide benen en Paralympisch kampioen triathlon. Mijn naam is Lara Baars en ik heb een groeistoornis, ben een Paralympisch atleet en ik kom uit voor kogstoot en discuswerpen. Ik ben Pim, ik heb spasme en ik doe aan crossfit. Ik ben Rebecca Meijer, ik heb osteognesi imperfecta en ik doe aan racerunnen. Zie geen obstakels, doe vooral wat je leuk vindt. Sport geeft mij kracht, zelfvertrouwen en motivatie. Mijn doel in Tokio is om mijn allerbeste ik te zijn. Ik ben jong begonnen met sporten en dit om mezelf te kunnen redden. Sport geeft me zelfvertrouwen, vrijheid, kracht. Mijn doel is drie gouden medailles behalen op de Paralympische Spelen van Tokio. Sport heeft heel veel met mij gedaan. Door sporten kan ik lopen, kan ik werken en leef ik.